Hallo allemaal, hartelijk welkom We hebben weer een video over lasergraveren Orto Laser Master 2, 15 watt versie. Vandaag uh, gaan we iets doen. Um, ik was een tijdje terug, was ik in uh, België uh, op een evenement Mode meets Modelbouw in Kapellen, net boven Antwerpen. En daar was een, uh, een van de organisatoren, Bart genaamd. Bart, dankjewel voor het idee. Um, die liet zien dat hij mandjes maakte van hout. En dat hij dat deed met zijn laser op een uh, vrij eenvoudige manier volgens hem. En um, ik heb daar een tijd over zitten nadenken. Uh, hoe eenvoudig is dat dan wel niet? En gisteren heb ik de eerste poging daartoe gewaagd. En vandaag ga ik met u uh, in deze video een tweede mandje maken. Het mooie van het verhaal is, er is slechts één plaatje hout voor nodig. En de maat bepaalt u in feite zelf. Um, het eindresultaat... Is iets zoals dit, alleen gaat het mandje wat ik nu maar in iets andere vorm hebben. Het is best wel een heel klein beetje lastig. Niet zozeer het laser. Het laser is een makkie. Stelt geen bal voor. Het in elkaar plakken van het gebeuren is best wel een lastig verhaal. Maar uiteindelijk is het goed gelukt. En um, zeker nu met de Pasen. Zo'n mandje kan gebruikt worden voor cake, voor bonbons, paaseieren, um, koekjes. Bedenkt u maar. Brood kan ook. En dat is natuurlijk ontzettend leuk. Bovendien kun je die binnenzijde met je eigen tekst voorzien, zoals hier nu staat. Als je dit leest, dan zijn ze op. Wij gaan dus zo'n soort mandje maken vandaag in deze video. Nogmaals Bart, hartelijk dank voor het idee daarvan. Ik pik het even over. Oké. Het ontwerp heb ik gedownload op een website die ik al vaker in mijn video's heb laten zien. Dat is de website amede.com. a m e e d e Com. Um, als je daar zoekt naar basket, want het is een Engelse site, dus je moet ook in het Engels zoeken. mandje zal waarschijnlijk geen resultaat opleveren. Um, dan heb ik uh, van de soort mandjes zoals hij ze maakte, heb ik er drie benen tegengekomen. En uh, degene die je net zag, was er eentje van. En degene die we gaan maken, is de tweede daarvan. Laten we maar beginnen. We gaan naar de video. We beginnen in, um, in Lightburn. Um, even voor de duidelijkheid, ik heb het bestand op amede.com gedownload. Dat zijn, er zitten meerdere bestandstypen in een zip file en wat we daarvan nodig hebben is het DXF bestand, DXF. Dus wat je doet, je downloadt, het, je hebt een zip bestand, zip bestand pak je uit, daar haal je het DXF bestand uit en dat is wat we gaan gebruiken in Lightburn en dat ga je nu zien. Nou lieve mensen, we hebben Lightburn geopend. En wat we gaan doen, we gaan dus dat DXF-bestand waar ik het zojuist over had. Dat gaan we importeren. Dat doen we met de importeerknop. De vier knop van linksboven. Dat is die met dat blaadje met het pijltje van rechts naar links. Als we daarop klikken, gaan we op zoek naar dat DXF-bestand. Dat staat bij mij op het uh, hoofdblad. En dat is hier het Hard Basket CL CDR drive. Nou, oké, okay, dat is hem. Um, in dit geval krijgen we overigens uh, verrassende wijs, dat verraste mij toen ik het zag, uh, twee um, van die mandjes gepresenteerd. Maar we gaan er maar één maken, dus wat gaan we doen? We gaan het eerst, uh, gaan we dingen eruit halen en weggooien. Dus wat we gaan doen, we hebben het, het hele gebeuren is geselecteerd, dat kunnen we zien aan die blokjes eromheen. We gaan het ungroepen, dat is het, um, het poppetje bovenin, uh, zodat het geungroept is. En vervolgens klik ik even buiten dat figuur, zo. Want als je nu gaat uh, dat stukje met die tekst die bijvoorbeeld gaat selecteren, want dat hebben we niet nodig, download van amede.com, hier staat overigens dus wel het adres. Dan kan ik dat nu gewoon met delete weghalen. En ik houd vervolgens de mogelijkheid over om een van de twee hartvormen te gebruiken. En nou, als je goed kijkt, zie je dat het verschil vooral zit in die rand. Zie je dat? Het is wel een beetje priegelwerk en ik zou die rand, ik zou hem ook eerder uh, laseren, zeg maar. Ik zou hem dus niet snijden, ik zou hem laseren. Dat gaan we ook doen. Ik ga de rechter gebruiken. De linker ga ik weggooien, dus ik doe de linker selecteren. Dat doen we natuurlijk met het pijltje hierboven geselecteerd. En die delete ik en dan houden we eigenlijk alleen het hart aan de rechterkant over. Dat doe ik weer even helemaal uh, oppakken en weer even groeperen, zodat ik het kan verschuiven zonder dat er problemen aan zitten. Zo. Nu kan ik hem verschuiven, dat ga ik doen. Zo, naar het centrum toe. En dan gaan we ons even bezighouden met uh, hoe groot de platen gaan zijn die wij gaan gebruiken. Want we gaan platen gebruiken van, uh, want dit is een, eigenlijk een soort van bijna ronde vorm. Als ik hem selecteer, dan zullen we zien dat de grote, dat kunnen we links bovenin zien, 2,79 bij 2,42 is. Nou, die optie heb ik eigenlijk niet. Um, zo groot kan ik niet, dus ik ga kleiner um, dat heeft te maken met het feit dat de houten platen die ik gemaakt heb die ik zaag zeg maar, die, die zaag ik maag gesproken kleiner die zijn bij mij 30 breed, 20 hoog dus uh, in dit geval mag uh, zijn maximale hoogte mag, uh, 20 zijn zeg maar. dus wat ga ik doen? ik ga die hoogte hier in 200 veranderen er zit een slotje, dus met andere woorden hij wordt uh, evenredig geschaald voilà, en nu heeft hij de juiste maat zoals ik hem wil hebben om dat nu even definitief vast te stellen, ga ik een rechthoek maken. Ik pak de rechthoekknop, ik teken een rechthoek, die zet ik meteen al op de T1-laag. T1 wil zeggen dat het een, een toolpad-laag is, en die plaats ik ook gelijk helemaal naar boven. En die toolpad-laag die moet weer een maat krijgen, een maatvoering krijgen, die is 300 breed en 200 hoog. Zo, plus dat ik hem ook even op het midden van het werkbed ga plaatsen, en dat was op 202,15. Voor mijn ortuur dan. Oké, okay. pakken we uh, vervolgens onze figuur, die sleep ik er even uit en vervolgens weer in, want dan gaan we voelen dat hij in het midden gaat insnappen. Zo, nu zit hij in het midden ingesnapt, en dat is mooi. Um, het is wel verpand, want het klopt niet helemaal namelijk. Dat is de grap van het verhaal. En dat zien we niet, want die hoogte... Kijk, als ik ga inzoomen namelijk, heb ik het idee dat die hier onder die lijn uitkomt. Dat is apart, hè? Dus die maatvoering hier is een beetje tricky. Dus ik ga heel eventjes opnieuw... Deze hier, die ga ik iets kleiner maken. Ik maak hem maar 1,98, maar nu wel weer met de breedte dat hij geschaald wordt, zeg maar. Zo, nou zou die zeker moeten passen. Ik zal hem nog een keer opnieuw... Naar het midden slepen. Dus hij is 2 mm kleiner geworden. Daar lig ik niet zo wakker van. Minder paar die erin kunnen. Dus meer paar voor mij. Um, Oké. Okay. We hebben twee kleuren. We hebben een, een lijn 27. Die ga ik even veranderen. Die ga ik veranderen in. Dat is de zwarte kleur, zeg maar. Die gaat bij mij ook echt op zwart. Op 000. En daarnaast. Maar dat is wel, dat is wel raar. Hij verandert nu de hele business. En dat wil ik natuurlijk niet. dat heeft met mij te maken. Het is een fout van mij. Even terug dus. Ik ga even het figuur opnieuw selecteren. Even nog een keer een groepen. Ik wil namelijk dat die zwarte laag op... Um, die nu op, op, op 27 zit, hè. C27 vind ik eigenlijk flauwkul. Die gaat gewoon naar 1. Um, maar ja, daar moet ik ze wel allemaal raken natuurlijk. Um, dus ja, dat is wel een aardige. Nou, dat zullen we dan even doen. Ook naar 0... Deze gaat naar 0. En ik denk dat we nu een heel eind heen kunnen gaan slepen. Dat zijn deze lijnen, die gaan ook naar 0. Ja, en dan heb ik een rode. En de rode, dat is eigenlijk, er staat op lijn, maar dat wil ik niet op lijn. Dat wil ik eigenlijk hier een vul hebben. Ik wil dat daar, zeg maar, een afbeelding komt. En doe ik dat dan met vul of doe ik het met lijn? Ik doe het toch met lijn. Maar. Ik ga hem um, wel hele andere waardes meegeven. Want ik wil dat hij gaat graveren. En dat wil zeggen dat hij wat mij betreft niet meer als 30 mee krijgt of zo. En een snelheid van, uh, van 1500 of zo. En dan graveert hij dat alleen maar. Dan, dan snijdt hij het niet. Die andere die krijgt snijopdracht. Die is bij mij 380. En ik ga er dit keer voor de zekerheid 5 keer overheen. Dan weet ik zeker dat hij hem uitgesneden heeft. Zo. En vervolgens uh, ga ik het geheel... Groeperen. En in feite zijn we nu klaar. Even kijken met het aantal keren. Hij hoeft hier maar één keer overheen, geen twee keer overheen. Dat is nog even belangrijk. Er hoeft ook geen snedecorrectie te zijn. Oké, okay, zoals die nu is, kan ik hem gaan opslaan. Dat ga ik doen. Ik ga hem opslaan in de map waarin ik al mijn um, zaken opsla die ik uh, op het moment dat ik ze ga lezen. Dus, uh, en ik noem hem even Hartmand. Hoppakee. Nou, we gaan uh, richting de laser om dit object te gaan laseren. De plaat ligt uh, op de laser, de laser is aangezet, de air-assist staat aan, de afzuiging staat aan. Kan ik nu uh, het project opstarten en dat ga ik nu doen. Nou, gefocust is hij. Inmiddels is hij aan het branden. Uh, hij begint eerst met die afbeelding. Daaromheen en daarna gaat hij het uitsnijden. Nou, als het uitgesneden is, kom ik bij je terug en gaan we zien hoe we deze mand verder in elkaar gaan zetten. Tot zometeen. Goed, we zien uh, het is uitgesneden, maar ik ben tot een paar conclusies gekomen. En die paar conclusies zijn, uh, het eerste, dat ik hier dus vergeten was een tekst in het midden te maken. Daar dus. Dat heb ik inmiddels um, al wel ontworpen. Ik laat het dus even zo op het bed liggen en ga vervolgens um, die tekst daarop lezen. Nog een tweede ding waar ik achter ben gekomen. Dat is dat ik zeer waarschijnlijk toch ook dat tweede hart nodig heb. Kijk, want als je hier die, um, die randen omhoog gaat trekken, dan heb je eigenlijk geen plek om te plakken. Dat was bij die andere mand, was dat wel te doen. Maar bij deze is dat niet te doen, omdat een hart nu eenmaal een hartvorm heeft. Dat betekent dat we nog een tweede plaat hout nodig hebben. En dat ik ook die zal moeten uitlezen. Um, zodat zeg maar, we straks die, die randen die we hebben um, steeds Eén van het ene hart, één van het andere hart. En dan zou het op elkaar moeten kunnen plakken. Ik ga in dat tweede hart, ook hier in het centrum, diezelfde tekst lezen. Want ik weet dan niet of ik deze, dit centrum nodig heb of die van dat andere hart. Dat zie ik dan zometeen wel. Um, dat ga ik nu doen. Ik ga dus eerst deze voorzien van de tekst. Dan een nieuwe plaat houdt erop. En dan ga ik toch dat tweede hart lezen. Met dezelfde tekst in het midden. En dat gaan we dan in elkaar zetten na die tijd. Oké, okay, we hebben beide harten klaar. Dit is degene die we als eerste gelezen hebben. Dit is degene die we als tweede gelezen hebben. Het verschil, als je naar de binnenkant kijkt, zien we dat hier echt de hartvorm in zit. En in deze niet. je dat? En dat geldt dus ook voor al die ringen eromheen. Nou, waar we mee beginnen is met de binnenkant van deze kant. Deze zullen we uiteindelijk niet nodig hebben. Dat was de binnenkant van die kant. Vervolgens pakken we de eerste ring van deze kant en die gaan we daarop plakken zometeen. Ja, dus die gaat er zo overheen. Die wordt weer gevolgd door de eerste ring van deze kant. Even erbij plakken, pakken en die gaat daar weer op. En dan weer een van die kant en weer een van die kant. Nou. Dat moeten we aan elkaar gaan plakken, allemaal. Dat is een, uh, dat is een behoorlijke klus, kan ik je vertellen. In elk geval zou het erin moeten resulteren dat we, uh, want het hout is 3 mm, dat we 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 plus 1. Dus 21 keer 3 mm. Dus dit zou ongeveer 6,5 cm hoog moeten worden, dat mandje. Ik ga daarmee aan de gang. Ik ga je zo meteen het resultaat laten zien, want om nou te filmen hoe dat gepriegel met gewone houtlijm gaat, dat is best wel een hoop gedoe. Dus ik ga het je zo meteen laten zien als ik klaar ben daarmee. Nou, heel even in hoe werkt het dan? We pakken dus zo'n zo hartvorm En op de achterzijde gaan we alle punten die eraan zitten, gaan we van een heel klein beetje lijm voorzien. Dat ga ik even doen. En nadat ik deze gedaan heb, doe ik dat dus weer met een hartvorm van de andere kant. En zo bouw je langzaam dat mandje op. Het is priegelwerk, ik geef het toe. Um, maar zeker bij dit mandje gaat het toch makkelijker bij dan bij dat mandje van gisteren. En dat komt omdat je hier precies weet waar je je lijn moet aanbrengen. Nou het laatste streepje, dan haal ik de twee gewichtjes er even af want dat zijn simpelweg gewichtjes. Ik draai mijn mandje om en ga voorzichtig ook dit hart erop plaatsen. En je zult hoe dan ook zien dat we iets te veel ingelijmd hebben. Maar dat zit aan de onderkant, dus dat ga je niet zien. Hè. Denk bijvoorbeeld aan die punt hier. En dan de eventuele lijmresjes. Zo goed als kwaad als dat gaat. Want uiteindelijk als het opdroogt, zie je dat ook niet echt meer. En we gaan het nog inolien. Die haal ik eventjes met een wattenstaafje weg. Eentje schoonmaken. Voilà. Draai hem weer om, leg de gewichtjes er weer op. En ik ga verder naar mijn volgende hartje, maar nu van de andere kant. Um, zo zetten we hem dus in elkaar. Ik ben zo weer bij je terug. Zo lieve mensen. Um, de laatste act van dit verhaal was het insmeren van de mand met teakolie. Teakolie kunt u gewoon krijgen bij de gamma. En zie hier, we hebben onze mand met de tekst, ziet je deze tekst weer terug, vul dan de mand weer vlug. Um, gemaakt in dit geval uh, toch uit twee platen, dus niet uit één. Er waren dus toch twee platen nodig uh, vanwege die hartjesvorm. Um, maar wel een heel geslaagd project en het is inmiddels dus onze tweede mand. Daarna zet ik de andere eventjes, die is een stuk lager, zoals je kunt zien... Dat heeft gewoon te maken met het feit dat deze tweede man, die in hartvorm gemaakt is, uh, meer lagen heeft. En elke laag heeft 3 mm, want dat is de dikte van het hout. En dat levert dan dit resultaat op. Lieve mensen, ik kan u niet vertellen of, uh, of wanneer de volgende video komt. Er komt zeker wel een volgende video, alleen ik weet niet wanneer. Um, wij zijn bezig met uh, Oekraïense vluchtelingen in huis te halen. En dat gaat een stuk van onze tijd vergen. Daarnaast ben ik nog steeds werkloos en moet nog steeds gewoon keurig solliciteren. Ik weet niet of dat met die vluchtelingen op zeer korte termijn gebeurt. Daar zag het aanvankelijk wel maar uit. Maar op dit moment is er weer eventjes toch niemand die um, van onze opvang gebruik gaat maken. Um, en dat heeft natuurlijk alles te maken met waar je naar op zoek bent. Wij willen geen um, moeder met hele kleine kindertjes bijvoorbeeld. Nou ja, um, dat verhaal zal ik u uh, onthouden. Um, maar mede door die perikelen weet ik niet wanneer de volgende video gaat komen. Al heb ik wel een idee en dat zal ik morgen gaan proberen. Maar dat moet wel eerst slagen voordat ik daar een video over online breng. Ik hoop dat u, dat u dit in elk geval een leuk verhaal vond. Het maken van mandjes, hartstikke leuk voor Pasen. U kunt daar brood op leggen, u kunt daar paaseitjes in doen. Bedenkt u het maar, geen enkel probleem. Um, tot een volgende keer. Daar.